Hoi iedereen, mijn naam is Jens Veldtjen. Ik zit zogezegd in 4 ECT en ik laat jullie twee games zien die ik geprogrammeerd heb in Scratch. Het eerste spel dat ik wil tonen is een voetbalspel. Je krijgt 10 levens, je krijgt 60 seconden de tijd om met de bal te sturen en dan uiteraard richting de goal te sturen. Je hebt gehoord dat ik eigenlijk al een van de groene lijnen geraakt heb. Ik ben al een van mijn levens kwijt. Ik zal dat nog eens even doen. Voilà. Dus ik nu drie keer de rand geraakt, dus iedere keer ben ik een leventje kwijt. De tijd blijft natuurlijk lopen. Raak ik met de bal een bewegend onderdeel, een van de voetbalschoenen of een van de bewegende keepershandschoenen, dan zie je dat ik ook een leven kwijt maar wordt mijn bal zelfs terug naar de startpositie ge uh, gecatapulteerd. Eigenlijk, hè. Ik zal eens heel even proberen de bal tot bij de doelman te krijgen, Courtois. Dus als ik daar juist mooi tussendoor loop en ik kom tegen Courtois, dan ben ik verloren. Ben ik niet binnen de tijd aan de goal, dan ben ik natuurlijk ook verloren. Ben ik al mijn levens kwijt, dan ben ik ook verloren. Krijg ik wel op tijd in de goal, dan zou ik gewonnen hebben. Ik zal je heel even laten zien hoe die code er van binnenuit uitziet. Het lijkt natuurlijk heel erg veel. Ik heb ook veel gemaakt in dat spelletje. Ik heb een bal die beweegt. Dat zie je hier. Hè. Links bewegen, rechts bewegen, omhoog en omlaag. Dat kunnen jullie ondertussen al. Je ziet de goal, maar je ziet ook de Courtois-keeper. Dat zijn allemaal objecten. De keepers Eigenlijk heel simpel wat daarachter zit. Die moeten continu bewegen, heen en weer. Met die schoenen net hetzelfde. Die moeten niet op en af bewegen, maar heen en weer bewegen. De meeste code zit natuurlijk bij de bal. Welke code zit daar speciaal in? Een code om de tijd te tellen. Dus ik zet de tijd eerst op 60 seconden en dan ga ik iedere keer 1 seconde wachten en de tijd met 1 verminderen. Dus dat is mijn tellertje van mijn seconde. En natuurlijk ook een teller van levens. Mijn levens zet ik eerst op 10, dat zie je hier van boven. En dan ga je iedere keer als je de rand raakt of een bewegende onderdeel raakt, ook de, de levens met 1 verminderen. En dan moet je natuurlijk ook gaan testen, raak ik één van die bewegende onderdelen... Dan worden mijn levens hier verminderd. Raak ik de goal, dan heb ik gewonnen binnen die 60 seconden. Raak ik Courtois, dan heb ik verloren. Uh, gewonnen en verloren, dat zijn signalen die ook mijn achtergrond ontvangt. Hè. Dus als mijn achtergrond, die kan ook code ontvangen. Als die gewonnen ontvangt, uh, wordt er een goal. En uh, krijg je deze foto die je nu ziet van het vrouwenvoetbalteam. Verloren, krijg je een andere foto natuurlijk. Hè. Die zou je gaan zien uh, hier. Dat is deze foto. Dus dat is het doolhofspel. Een heel ander soort spel is het rekenspel. De kat vraagt of je het spel wil spelen. Typ je nee, dan heb je onmiddellijk verloren. Typ je ja, dan gaat het spel uiteraard starten. Typ je iets wat hij niet verstaat, dan moet hij dat ook zeggen. Dus drie mogelijkheden. Stop, start. Als je het spel wil spelen, dan krijg je de vraag, wil je plus of min doen? Optellen of aftrekken. Ik kies eventjes optellen. Ik ga er bijvoorbeeld twee fouten maken. Eentje zal ik juist doen. Je ziet het van bovenaan de score. Eentje zal ik helemaal fout doen. Voilà, en eentje zal ik opnieuw juist doen, 27. Dan ga je zien dat de score 2 zal zijn. Van het moment dat je 3 of meer gaat scoren in iedere ronde van 3 vragen, dan gaat hij zeggen dat je gewonnen hebt. Dus nu gaat hij normaal gezien zeggen dat ik nog niet gewonnen heb. En dan vraagt hij nog niet gewonnen heb. En dan vraagt hij of ik opnieuw wil spelen. Wanneer het spel opnieuw spelen, zeg je nee. Dan krijg je weer verloren. Dan zeg je ja. Dan gaat hij weer drie vragen stellen. Dus opnieuw, nu kan ik eens kiezen voor min. 20 min 1 dat gaat 19 zijn. Nu zie je dat mijn score al drie is. Dus nog twee vragen. En dan moet hij zeggen dat ik gewonnen heb. Uh, 17 min 6 is 11. Voilà. En 20 min uh, 10 is 10. Zo. En dan zegt hij dat ik gewonnen heb. Hoe ziet het programma er van binnenuit? Ik hoop dat het een beetje duidelijk is voor jullie. Um, wat is belangrijk om te zien? Je hebt een score die je standaard op 0 zet. Je hebt natuurlijk een programma dat loopt totdat je score meer dan 3 is. Als je een vraagje wil gaan starten, dat zie je hier aan de rechterkant. Dan heb je natuurlijk twee getallen nodig. Getal 1 en getal 2. Die willekeurig gevormd worden iedere keer natuurlijk. En dan moet je mannetje gaan kiezen. Wil je plus gaan doen of wil je min gaan doen? Uh, dus dat is hier, hier deze mogelijkheid. Hè. Als plus min gekozen wordt en het is plus. Dan moet hij optellen. Uh, en anders, dat zie je hier, moet hij gaan aftrekken. Hij gaat zelf uh, proberen te berekenen. Wanneer je drie of meer vragen hebt. Hè. Dus dat doe je aan de hand van de, van de score drie of meer antwoorden juist. En dan krijg je natuurlijk ook de mogelijkheid om als iemand uh, nee typt, hier zo als hij spelen ja nee op nee typt, dan moet het programma -tje gaan stoppen. Dus dat is de opzet van het tweede spel. Op de Scratch website vind je een aantal oefeningen terug. Doolhof oefeningen, rekenoefeningen, taaloefeningen. Je kan daar zelf eens gaan kijken. Um, maar ik wil je nog één tip geven. Hier, zo bij vierde programmeren Coder Dojo. Daar zie je nog twee oefeningen van jongeren. Uh, Dario was 12 en ik denk dat Julie nog veel jonger was. Ik denk dat ze op dat moment tien was. Die hebben twee spelletjes gemaakt. Dario heeft een Arkanoid spelletje gemaakt. Uh, sommigen noemen dat ook wel pongen. Dus waarin dat hij met verschillende snelheden. Uh, een bal laat stuiteren, mis je die natuurlijk, dan ben je een, uh, een, le een leveltje kwijt, of een leventje kwijt. Goed, Julie heeft een heel knap spelletje gemaakt, eigenlijk een galgje spelletje, waarin dat je letters kan ingeven. Gok je fout, dan krijg je het volgende in, in galgje, dat ken je uiteraard. Hè. Uh, je kan je letters. Um, wat kan het hier zijn? Voetbal, uh, vlieg, eens even kijken. Ja, oké, okay. ik, uh, ik heb het gered. Uh, een ander moeilijk programma, maar wel een, um, een goed voorbeeld voor een van jouw oefeningen. Bedankt voor het kijken en vergeet niet, like en subscribe.